Sowieso kijken wij uh, de dode herdenking en uh, mijn opa heeft zelf de oorlog meegemaakt. Dit is mijn Esther, dit is mijn broertje Ruben en ik ben Judith. En uh, we zijn hier in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. En wij gaan dadelijk de escape room voor de vrijheid spelen. Ja. Ja. Dat muurtje. Oh, dat gat de muur. Gewoon op een zolder ja, was, uh, en daar hebben ze een gat gemaakt in de muur. In de, in de... Oh. En dan kun je dan doorheen. En er zit daar achter dat zit echt, echt uh, denk drie, vier, vier meter, vierkante meter. En daar vertelden ze dat daar dan acht mensen hadden ondergedoken. Zo, die stinken dan, hè? Ja. Tenminste acht hier zit hier lekker zweten. Dat is wel raar om te zien dat ze dan daar heel erg lang in hebben gewoond. En of het nou warm is of koud, je zit er altijd. Dus dat vond ik wel raar om te beseffen: van ja, nu zit je in je huis. Maar toen zat je in, in, in een hokje, zeg maar. De tocht die je gaat maken is een hele, hele moeilijke. hele lange, een hele zware. Ja. 80% van de mensen komt niet terug of wordt partijen omhoog gepakt. Zorg dat je niet wilt opgepakt door oh. de vijand. Hier achter op het schilderij staat ook iets. Ik heb. Ik heb black hair. Oh my god. Maar wat moeten we hiermee doen? Ik ben wel heel erg. Bezig met, van, oh daar zit iets, oh daar, oh, ik hoor iets. En op het gegeven moment had Essen, had ze de duivenvertjes gezien. En uh, dan vind je weer iets. Dus het is, je wordt wel heel erg bewust van, uh, van wat er allemaal om je heen is. Zeg maar. van, oh daar ligt iets, oh daar ligt iets. en dat, dat vind ik ook wel heel leuk. En dat was denk ik toen ook wel, je moet constant alert zijn op uh, wat er om je heen gebeurt. Oh, de boeken, de boeken, de boeken. dat betekent dat er bommen gaan vallen of dat er uh, ja, ja. dingen gebeuren die je niet wil. En uh, dus Ruben die was van, oh nee, wat gebeurt er? Wat moet ja, je het maar ik, wist wel, ik wist wel dat het, uh, dat het bij de escape room hoorde, maar ik was zo van, moet ik me nou verstoppen of... <laughs> zie ik dus ik dus achter de deur staan. Oh, het. Nou, we hebben het net niet gehad. Nee, je waren hier hè? Ja, je leeft een ontzettende vrijheid en ik denk dat er ook wel heel veel... Blijheid is op dat moment van, wij, wij hebben het wel, en we moeten er heel dankbaar voor zijn.